aan heel veel mobiele data. Echt... Dan is het de tijd. Want... Bij Mobile Vikings krijg je nu echt schandalig veel data. Insane veel data tegenwoordig. Dus, wauw.